Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en Hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. De overgrote meerderheid van de mensen staan God alleen toe te helpen als ze denken dat ze het verdienen. Op een bepaald moment in mijn leven dacht ik ook zo. Jarenlang voelde ik dat God mij alleen moest helpen wanneer ik dacht dat ik het verdiend had. Wanneer ik dacht dat ik genoeg goede daden had verricht om zijn hulp te verdienen. Deze manier van denken produceert geen houding van dankbaarheid en dankbetuiging. Als we denken dat we verdienen wat we ontvangen, dan is het geen geschenk meer, maar een beloning... Of betaling voor verleende diensten. Het verschil tussen ontvangen wat we niet verdienen en ontvangen wat we wel verdienen is het verschil tussen genade en werken. Ik moedig je aan om jouw hart voor Gods genade te openen en dat je hem toestaat jou in jouw dagelijkse wandel te helpen. Bedenk dat als je je gefrustreerd voelt, dit komt omdat je leeft in eigen kracht en dus weer terug moet keren naar Gods genade om Hem door jou heen te laten werken. Leer om van God een gunst te ontvangen. Geef op te proberen om Gods hulp te verdienen en laat Hem voorzien in al je noden. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, ik realiseer de dwaasheid om alleen uw hulp te accepteren wanneer ik het gevoel heb het te verdienen. Ik geef mijn eigen werken op en ontvang uw genade. Dank u dat u mij in iedere situatie helpt, ook wanneer ik het niet verdien. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren.